Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Jezus heeft ons niet beloofd dat we nooit te maken zullen krijgen met stressvolle situaties. In Johannes 16, vers 33 zei hij, jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar hij gaat verder door te zeggen dat we goede moed moeten houden, omdat hij de wereld heeft overwonnen. Deze tekst leert ons dat we ons niet zo druk hoeven te maken zoals de wereld dat doet. Omdat Jezus de wereld van zijn macht heeft ontnomen om ons schade toe te brengen, kunnen we alle uitdagingen in het leven op een rustige en zelfverzekerde wijze benaderen. In Lucas 10, vers 19 staat: Bedenk wel. Ik heb jullie de macht gegeven om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Hier vertelt Jezus ons dat Hij ons heeft uitgerust om de wereld te overwinnen, net zoals Hij dat heeft gedaan. Of we te maken zullen krijgen met uitdagende en stressvolle situaties, die niet altijd gemakkelijk zijn... Verzekert Jezus ons ervan dat niets ons kan verslaan als we er op de juiste manier mee omgaan, op zijn manier. Gebruik het gezag die je in Christus hebt om je hindernissen te overwinnen. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, Ik ontvang het gezag en de macht die u mij in Christus hebt gegeven. Laat mij zien,